Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Nora Lee en vandaag ga ik twee hele leuke pakketjes unboxen. Dus zijn jullie benieuwd wat er in deze pakketjes zit, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Het zijn twee pakketjes en ik weet zelf niet goed wat erin zit. Ik weet dat dit, ik weet dat dit pakketje van mijn internet bff komt. Want het zat opgestuurd voor mijn verjaardag, ik was 6 februari jarig. Dat is al eventjes geleden zelfs dit pakketje en ik denk dat ik die als eerste ga uitpakken. Haar account noemt zo dat is gewoon haar mine account. Maar ik weet dat ze ook een Sierra account heeft, maar ik weet even niet hoe, de, hoe dat die heet. Ik zal, zelfs nog eens, ik zal het zelfs nog eens navragen aan haar en dan komt ook zeker hier in beeld. Maar voor ook natuurlijk mijn account. Dus ik ga beginnen met dit pakketje te unboxen. Ze is trouwens echt super lief. Het zit echt goed dichtgepakt met plakband. Oh, het ziet echt heel leuk uit. Ik zie dit. Oké, okay, ik zie als eerst een kaartje. Dus ik ga als eerst het kaartje lezen. Oké, okay, kijk hoe mooi. Oh, dat is echt heel mooi. Sweet 16, happy birthday girl. Ik hoop dat je een fijne dag hebt. XXX Noah. Echt heel lief. Oké, okay, dan zie ik er van alles in zitten. Als eerste zie ik stickers. Zijn er vijf. En deze zijn echt heel leuk. Zet op thank you. Dan Ik zag nog stickers. Ja, hier. En er zitten kaktusjes op. En die vind ik ook echt super schattig. En dan zie ik hier nog een zakje. Met allemaal... Ah, dat is een armbandje denk ik. Van polymeerkraden denk ik. Of ja, ik weet het niet zeker even opdoen. Het is een sieraad, zo te zien. Ik denk een armbandje, kijk. Ik ga het proberen om te doen. Ik denk dat oh, het is een armbandje. Ja, het is een armbandje. Oké, okay, ik heb het armbandje aan. Ik moet het even nog een beetje kleiner. Want het is een beetje te groot, maar ik krijg dat niet zo'n kleinste ringetje. Want ik vind het echt heel moeilijk om sieraad bij mezelf aan te doen. Maar dat is dus dit armbandje met bloemetjes en ik vind het heel leuk bedacht En dat is, is ook gewoon een super mooi armbandje. Dus hier ben ik echt zeker blij mee. Ik het alleen straks een beetje strakker aan doen. Want het zit zo'n beetje te los, maar ik vind het echt heel mooi. Dus heel erg bedankt voor het cadeautje. Dan ga ik door naar het volgende pakketje en ik zou echt niet weten wat erin zit. Er staat ook zo geen adres of zo op, op de achterkant. Dus echt geen idee van wie het komt. Maar ik ga het even opdoen. Er zitten allemaal leuke dingetjes in. Als eerste zie ik allemaal 3 mm kraaltjes. In het blauw. Roze en beige. En dan als laatste zie ik hier. hartjes kralen en een polymeerkraal. Echt heel leuk. Maar er is zit geen briefje bij. Dus ik zou echt niet weten van wie het komt. Maar ik ben er wel heel blij mee. Dus heel erg bedankt voor het pakketje. En als je dit ziet en het komt van jou, laat dan even zeker in de reacties weten wat jouw Instagram account is. Dan weet ik van wie het komt. Want ik zou echt niet weten van wie het komt. Dus dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!